Op het moment dat je een contactformulier wil binnen WordPress en je een gratis versie zoekt, raden wij je Contactform 7 aan. Het instellen van de plugin is vrij eenvoudig. Ik laat je nu de stappen zien. Klik op contact, contactformulieren. Voeg een nieuw formulier toe of bewerk de standaardformulier die voor je wordt aangemaakt. Geef het formulier naam, kijk of het contactformulier aan je wensen voldoet. Ze gaan er vanuit dat je bijvoorbeeld de naam, e-mailadres, onderwerp en bericht wil weten, maar je kan bijvoorbeeld ook nog een datum vragen. Dit formulier wordt gemaakt in HTML. Op het moment dat je zegt dat je bijvoorbeeld een bestand wil laten toevoegen, bijvoorbeeld een foto, klik je op bestand. Wordt je gevraagd voor een naam? Nou, bestand toevoegen. Of verplicht is of niet. Wat de maximale grootte is in bytes. Nou, dat is nogal vrij ingewikkeld eigenlijk. <laughs> Welke bestandstypes je wilt toestaan: bijvoorbeeld PDF, DOC, DOCX, CSV. JPG, PNG, PMP. En dan klik je op invoeren. Klik nu op opslaan. Je hebt nu een contactformulier dat vraagt om een naam, e-mailadres, onderwerp, bericht en een bestand. Daarna kun je op verzenden klikken. Nu dit klaar is, kan je naar het tabblad mail. Hier zie je hoe de mail eruit ziet als hij verstuurd wordt. Als een bericht verstuurd wordt, gaat het naar dit mailadres met dit onderwerp en met deze inhoud. Er wordt automatisch een bijlage toegevoegd, dus diegene die het straks uploadt, komt hier automatisch een bestand toegevoegd. Ik ga nu naar boven en klik op opslaan. Ik kopieer de shortcode die ik op de pagina ga plaatsen. Dankzij die code wordt het formulier zichtbaar op die plek van de pagina. Zie hier, ik heb geplakt en ik bekijk nu de wijzigingen op de pagina. Zo het zien werkt het formulier, op een gevraagd om naam, e-mail, onderwerp, bericht en een bestand. Dit is in een noten notendop hoe Contactform 7 werkt. Je hebt voor Contactform 7 heel veel alternatieven, waaronder Gravity Forms, die nog veel uitgebreider zijn. Maar nogmaals, voor een simpel formulier is dit uitstekend. Nu is het jouw beurt om een soortgelijk formulier op je website te plaatsen. Succes!